Basisinkomen zou hmm. dat uiteindelijk voor de cultuursector uh, een zegen zijn of misschien een vloek zijn? Ook, de, ook met basisinkomen heb je zo ja, je hebt interessante en, en, en gevaarlijke vormen ervan. Hmm. En als het ook daar de precarisering of, of de mogelijke precarisering in geval van ziekte of, of een ongeluk of zo in de hand werkt dan is een basisinkomen gevaarlijk denk ik. Uh, maar in essentie als persoon uh, geloof ik er wel echt in omdat het um, ja, wat je doet in je leven losmaakt van, nee of de, de waarde die je hebt in een ja. economie of in een leven losmaakt van arbeid als, als enige criterium voor ja. of jij het Waard bent of niet en, en dat je voelt ondertussen arbeid. Ja. Enfin, het is maar de vraag of er voor iedereen nog een job zal zijn in de toekomst met de robotisering en, en het veel meer laten afhangen van. Um en zo de, de tijdscreatie die, er, die erbij komt kijken, um, bij een basisinkomen, omdat je niet alleen maar afhankelijk bent van of je werk hebt of niet, mm -hmm. vind ik een interessante tool om na te denken over een ander soort uh, samenleving. Ja, de, omdat bij, bij ons, bij de ja, mm. kunst- of cultuursector in het algemeen, mm. um, je toch wel merkt dat mensen die daarmee bezig zijn, dat doen vanuit een bepaalde gedrevenheid. Mm. en zelfs niet met al de besparingen, Blijven die mensen desondanks mm. voortveten voor ja. en, en voortvloeten. Dus ik zie dat ik denk mijn basisinkomen: mm. niet dat er regisseurs of toneelspelers mm. gaan zeggen van nu gaan we rustig gewoon. Nee, dat denk ik wel inderdaad niet zal gebeuren. Enfin, er wordt concreet over nagedacht door OCO overlegkunstorganisaties, mm. uh, zeg maar, een beetje de. Um Enfin, de, de drukkingsgroep vanuit de kunsten wordt er echt nagedacht van zouden we een soort van basisinkomen kunnen invoeren in de kunstensector als een experiment, een voorbeeld voor de rest van de samenleving. Dat um, vind ik een interessante uh, denkpiste in elk geval. Um, en het lastige is dat, dat veel kunstenaars, allee, bij kunstenaars bijvoorbeeld blijkt dat echt uh, denk bijna de helft Um, een jaar inkomen heeft onder de armoedegrens, en ver onder de armoedegrens, bijvoorbeeld. Dus dat er uh, wel degelijk redenen zijn om, uh, het heeft veel te maken met structuren in de cultuursector, waarbij uh, dat degene die in de kern zou moeten staan, met name de kunstenaar, um, ja, soms degene is die nu echt aan de rand is gaan staan als het gaat over um, uh, sociaal-economische uh, ja. Of ja, gewoon vergoedingen die ze krijgen en, en mechanismen die er zijn. Um, dus als je die, dat individu in de kern terug gaat versterken, denk ik ja. dat je um, echt interessante ontwikkelingen kan krijgen.